Ondernemers van Flevoland: een unieke gelegenheid voor u als ondernemer om op een andere manier naar uw goederenstromen en logistiek te kijken. Evo Venedex is de verladersorganisatie die zich bezighoudt met de belangen van verladende bedrijven. Uiteraard is het logisch dat het gebruik van binnenvaart een veel gunstigere afspiegeling geeft ten opzichte van het gebruik van, van menskracht. En kan oplossing via binnenvaart een veel betere uh, toekomstvisie geven op transport naar het achterland of terug naar de haven. Wij kunnen omdat wij heel dicht op de klant zitten op de verlader ontvanger, kunnen wij op een hele nauwkeurige tijdstip onze containers plannen. Wij proberen import- en exportstromen aan elkaar te knopen. We hebben geen last van files, dus dat is ook een, een groot voordeel. Heel belangrijk is het, ik denk het ook een milieuvoordeel in dit stukje. Wat nu gebeurt is dat lege containers per as naar Ewoloord vervoerd worden. Dat is een lege container die eigenlijk niks mee kan nemen